Het spijt me, het spijt me zo. Met behulp van de plakpen zet je kleine steentjes op de volgedrukte canvas. Tot je het even weet. Hi, Mir Hi Miriam vlogt wel, kijkers. Ik ben Miriam. En dit is een wiebelplant. <laughs> Duh. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb 301 abonnees en ik ging er weer eentje af. Ik heb er weer eentje bij en dat is uh, deze abonnee. Ik denk dat die abonnee helemaal niks aan mijn YouTube kanaal uh, heeft. Want ik heb op... De, jouw kanaal gekeken zeg maar en uh, ja dat is alleen maar gaming ik ga dus niet abonneren omdat jij bij mij geabonneerd bent ik vind het heel leuk dat je er bent maar ik heb dus niks met gamen ja soms wel een beetje sims en xbox en ja al dat soort spelletjes maar uh, uh, mijn adhd brein kan dat allemaal niet aan, want dan hou ik toch niet lang vol. Dan ben ik er eventjes mee bezig en dan ben ik er alweer klaar mee, leg ik het er weer opzij. Zo ook met dit wat ik nu ga doen, maar dat ga ik jullie zo nog even verder uitleggen. Misschien dat je het ook kan zien, maar dat komt zo. Heb ik ook nog een hele leuke reactie gekregen van... Sorry hoor, ik pak mijn laptop er even bij, want ik weet, ik, weet, ik weet even de naam niet. Rappappaa, rapapa, mag ik het erom geloven? Oh ja, de creaties van Jasper. Jasper heeft een superleuk bericht onder mijn video uh, uh, gezet van, over uh, Drain nierling. Gefeliciteerd met je 301 abonnees. Ik geniet steeds opnieuw van je enthousiasme. Oh, precies al wat langer uh, abonnee. En het verbaast mij daarom niet dat je het behaald hebt. Nou, ik vind dit uh, superleuk je positiviteit. Uh, dit krijg ik op mijn kanaal ook altijd te horen, maar... Ik meen het. <laughs> Gaaf dat je Max in elk geval over de finish hebt zien. Ja, ik moet zeggen jongens, Max, ik bedoel Formule 1, het boeide me eigenlijk helemaal niet. Maar uh, ik heb op YouTube een video zitten kijken met de 10 uh, most exciting uh, uh, stukjes uh, van uh, Formule 1. Ja, dan denk ik van oeh, dat is best spannend hè, op zijn tijd dat iemand zo uh, eraf gereden wordt en zo. Dus ik ga haast een uh, Formule 1 fan worden. Bijna, hè? Dankjewel voor het plaatsen van de video. En vergeet niet, zolang de sfeer in de video er is, zoals bij deze vlog, maakt het niet uit waar je het over hebt. Ik heb mij in ieder geval gemaakt. Groetjes, Jasper. Daar zit natuurlijk wel een kennis van waarheid in. Je kan natuurlijk lullen tegen die camera. Maar ja, dat moet natuurlijk wel een beetje leuk zijn om naar te kijken en naar te luisteren. Jasper. Jasper is trouwens uh, een heel creatief persoon uh, met fotograferen. Volgens mij ook video maken, dat weet ik niet helemaal zo zeker. Maar uh, dat moet je dan maar even corrigeren, Jasper. Zo ook Alain, Alain, Alain die, is, uh, die komt uit België. Alain, creatieve reis in fotografie. Ik vind het fantastisch. Al die creatieve mensen, ik hou ervan. Ik ga deze even opzij doen. Dit, zo. Mensen, ik ben me eigenlijk dus aan een soort van kapot aan het vervelen. Omdat ik niet kan wandelen en zo. Dus heb ik met mijn enthousiaste stomme hoofd bij de Vibra een diamond painting ding gehaald. 1,99 euro. Ik denk, we gaan klein beginnen. Want ik ken mezelf een beetje. Dan begin ik ergens aan. En dan denk ik op den duur... Dag! Geen zin meer. Maar dit is, een, dit is een, een, een, een kleintje. Kijk, dit is best een kleintje. Wat ik er uiteindelijk mee ga doen als die klaar is? Geen idee. Misschien vind jij het leuk. Dan ga ik hem naar je sturen, als je dat heel erg leuk vindt. Ik ga hem eerst maar eens even kijken of ik hem afmaak. Heb ik van dit soort potjes heb ik nog. Kijk, daar heb ik er een heleboel van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kleuren hebben wij. Een hele rits. En op het zakje staat natuurlijk een nummer, als dat te lezen is. Ja! Oké, okay, dit is nummer 1. Dan ga ik het voor nu even op volgorde zetten. He, want ik moet natuurlijk wel weten wat waar moet. Het is een soort van uh, kleuren schilderen. Maar dan met uh, diamonds. Met diamanten. Ik ga ze dus uh, één voor één zeg maar, in een potje doen. En dan even zo volgorde zetten van 1 naar 9. Toch? Oh, maar het staat hier ook joh, wat het is voor kleur. Nou, Het dus, Kind kan dat was doen. Dus als ik maar niet over de grond heen... Uh, Toilette dit, want dan ben ik echt... Uh, dan ben ik... Uh, ja, nee Jan, waarom pak je dan ook geen schaar? Ja, dat weet ik ook niet. We gaan makkelijk doen als het moeilijk kan, hè? Dat zijn uitdagingen, hè? Die we dan... Uh in ons leven wel eens uh, aan moeten gaan. Oh, oh, voordat ik het vergeet te zeggen. Lieve, lieve mensen, ik hoop dat jullie een hele fijne kerst hebben met z'n allen. Oeh, kijk, zie je, dan gaat het al helemaal mis, dit. Even zen, ik ga even een schaar pakken. Ja hoor, daar is ze weer. Met één schaar. Zo. Hoppetee. Ik zeg zakkie inhoud in een bakkie. Oh, in een bakkie graag. Ik hoop dat de Vibra rekening gehouden heeft met mensen zoals ik. Dus dat er wat extra kleur in zit dan nodig is. Want sommige mensen knoeien nog wel eens, hè? Nou, ik heb nog niet op de grond geknoeid, dus dat scheelt. Oh, wacht, ik moet wel de volgorde erin halen. Hè? Nummer 1. Doe hem even dicht. Kijk, deze ging natuurlijk veel soepeler hè, jongens. Nummer 2. Zo, nummer 3 is wit. Dat is tjering veel. Oh, dit past bijna niet in het potje. Nummer 3 is uh, wit. Check. Ik ga jullie even vast forward want dit is... Het is natuurlijk hartstikke behoorlijk om naar te kijken. Oké, okay, de boodschappen zijn binnen. De diamond paintings zijn allemaal in een potje gedaan. Maar uh, het is dus uh, etenstijd. Ik ga even koken en eten. En dit plastic ga ik natuurlijk in een plastic zak doen. Want dan gaan we allemaal scheiden van elkaar. Oeh, dat plakt. Oeh, dat plakt. Oh jongen. Oh. Ja, natuurlijk plakt dat. <laughs> ik ga eerst even koken en eten. En dan zie ik jullie zo weer terug. Doei! Ja, dat ben ik weer! Inmiddels heb ik mijn buikje vol gegeten. Nou, is maar goed dat ik een wansje aan heb. Er kan genoeg in, natuurlijk. Nu ga ik even kijken wat dit is. En ik ben ook zo'n type die gaat niet lezen. Ik ga het gewoon eerst doen en dan denken: waar is dit voor Waar is dit voor? Waar is dit? Waar is waar? Ik zeg, waar is dit ding voor? Dit is allemaal drie. 1, twee, drie. Allemaal wit. Holy Moses ik heb, oe, ik heb hier wit. Heel veel, heel, heel, heel, heel, heel veel wit. Dat doe ik een beetje in het bakje. Hier Druk de plakpen. In de wax en plak vervolgens een steen. Oh, druk de plakpen in de wax. En dan moet ik een steentje pakken. Ik geloof niet. Ik geloof niet dat dit een succes gaat worden hoor. Uh. Godsamme ruttebollen. Weet je wat? Ik ga deze video afsluiten. <lacht> ik ga even uh, off camera aankloten. En uh, mochten jullie nou willen volgen hoe dit verder gaat. Dan moeten jullie even abonneren en uh, op het belletje klikken. En doe even een duimpje omhoog voor deze moeite al. Want uh, ja, dat ik zo ver al ben gekomen is al heel wat. <lacht> ik, ik, oh, ik, ik heb hem door hoor. Er zat nou... <lacht> dat is typisch iets voor mij er zat namelijk nog een plastic beschermlaagje over uh, hier overheen kan je erop prikken wat je wil, maar er gebeurt er niks hè? want je moet dus een stukje van dit plastic in dat pennetje doen zodat de diamant er aan blijft plakken en dat je hem hierop kan doen ja ik ben toch een leek, dat weet ik toch niet maar ik had de video afgesloten. <laughs> ik ga lekker verder. Volgende keer zien jullie uh, hoe ver ik ben gekomen. Uh, Doei!